Oké, okay, goedemorgen. Het is uh, uh, de dag van de actie. Uh, ik sta hier met, uh, met u. Uh, wie bent u? Ik ben Pieter Dauma. Uh, ik, ik ben de man van het transport, van de aan- en afvoer. Met, uh, ik heb de beschikking over het busje hierachter. Uh, waarmee we buiten deze actie om de provincie ingaan om uh, handtekeningen te verzamelen voor een aanklacht tegen de staat zelf. En hoe gaat dat, de aantekeningen ophalen? Uh, we gaan de markten, de markten af in de, in de omgeving. Uh, het is, uh, tot nu toe hebben we maar weinig markten gehad. Dus het is nog niet echt bekend bij de bevolking. Maar dat gaat wel komen. We gaan gewoon door. En langzamerhand uh, geeft het meer bekendheid en uh, zullen we meer formulieren binnen gaan krijgen. En uh, wat uh, vervoer je vandaag? Vandaag zit de bus afgeladen vol, helemaal afgeladen vol, voornamelijk met plunje, plunjezakken, tenten, slaapzakken, uh, materiaal voor uh, de demonstratie daar, uh, strobalen, uh, van tot aan de nok. Okay. Maar uh, straks moet ik nog een keer van dit stro hier, wat je daar ziet liggen, dat moet er ook nog allemaal heen, dus uh, ik heb nog twee reizen te doen. Oké, okay. uh, hoe ben je betrokken geraakt bij uh, deze strijd? Uh, de, deze strijd gaat via het hele gasgebeuren in Groningen. De, wan, de wantoestanden hier die veroorzaakt worden, door, met name door Shell, die overal vingers in de pap heeft, ook bij de regering. Uh, ik vind het een, een groot onrecht wat, wat hier gebeurt. En uh, hoe vind je de strijd verlopen? Uh, nou, we doen stapje voor stapje. Uh, voetje voor voetje. Uh, het lukt niet om, om zo'n reus in één keer om te krijgen. Dus uh, alles wat we doen is, is, mee, is meegenomen. Uh, maar uh, er zijn meer, nog meer stappen nodig uh, om, om echt resultaat te krijgen. Maar koude route uh, is een goede stap? Dit is een hele goede stap. Ja, dit maakt uh, ook de Groningen zelf uh, even wakker. Uh, niet, niet dat ze zitten te slapen, maar ze zijn een beetje moedeloos van alle strijdjes die al gevoerd zijn zonder resultaat. Dus ik, ik hoop ook echt dat er vandaag een, een goed statement gemaakt wordt wat, wat de Groningers een beetje een steun in de rug geeft. Oké, okay, nou succes vandaag. Bedankt. Dankjewel.